Wat zie jij als je naar me kijkt? Waarschijnlijk iemand die beperkt ziet. Maar ik ervaar minstens zoveel en zie de wereld anders. Ik heb jong geleerd om harder te vechten. Om mijn andere zintuigen te gebruiken. En ik val nog dagelijks, maar sta altijd weer op. Het gaat om hoe ik mezelf zie. Ik heb het in me. Zie jij het ook? Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich niet welkom in de sport. Ze hebben het in zich, maar zie jij dat ook? Doe de inclusiecheck op weeswelkomindesport.nl en ontdek hoe welkom jouw sportclub is.